na een aantal jaren filmen met uh, mijn oude vertrouwde GoPro Hero 5 Session bekend van mijn uh, motorfilmpjes heeft deze het helaas uh, begeven geen leven meer in te krijgen dus heb ik mezelf getrakteerd op wat nieuws ik heb uh, gekozen voor de DJI Pocket 2 camera die uh, ik heb ik een goede verhaal over gelezen en ik uh, ben erg benieuwd wat dit uh, Gaat brengen. Ik brengen. Eh, ik heb goede filmpjes in al op YouTube. Goede kwaliteit. Goed uh, uh, stabiel Goal. zeg maar. Hoge kwaliteit. Dus uh, we gaan het meemaken. De doos zit vol met kleine spulletjes. Ik heb geen idee wat dat allemaal is. Ik ga deze kan neerzetten zonder dat hij overal geen idee wat dit is, dat is Het dat duidelijk om te laden. De onderkant. Dit zit er uit, dus een iPhone lightning stekkertje, een USB-C USB, ja, USB -C zout, er er niks meer te doen, en natuurlijk gaat het allemaal om draait. heel klein kameraatje. Super klein, maar. Hij hey, beloofd. Ik had een irritant, al die stikkertjes die moeten er gelijk vanaf. Zo. Hier zit nog iets. oké okay. dj pocket not activated connect to phone and activate with dji Nemo ik denk dat een, een app moet kijk je zit hem wel aan reageren ja. Ja, intussen zijn we iets bezig De camera moet eventjes Laden wat er was uiteraard bijna leeg. Dit opzetstukje kan ik deze twee. Kan dat gebruiken om om in te zoomen en om de, de camera te bewegen. Dit iPhone koppelblokje, dan kan ik hem dus scherp, kan ik hierop hier opklikken, dan kan ik hem aan de telefoon uh, monteren. Om hem te activeren, onder andere. Afdekkapje. Dit is eigenlijk hetzelfde, maar dan voor een Android toestel. Hier heb ik nog een handig houdertje. Om hem te vervoeren. Dus nu je het laden. Dan ga ik zo'n filmpje maken. Nu is het dus helemaal ingericht. Ik film nu met het nieuwe DJI Pocket 2. En volgens mij gaat het toch best uh, een mooie kwaliteit. Hé hey, Bibi. Bibi boeit het niet zoveel of een camera het is. Even een klein stukje buiten filmen. De camera werkt, ik heb hem nu uh, goed in de praat gekregen, was eventjes uh, puzzelen en uh, vooral opladen. Een van de leuke opties is dat in de selfie stand, uh, dat mijn gezicht uh, automatisch uh, gecentreerd blijft. Dus, uh, leuke optie, we zullen uh, binnenkort meer filmpjes zien van uh, deze camera. Het belooft veel goeds en we zullen hem nog vaak gebruiken in de toekomst.